Wil je iets met video, is dat iets wat je al heel lang wil doen, maar weet je niet precies hoe het moet en wat kan en wat de mogelijkheden zijn, ja, dan beveel ik van harte Noora aan. Die gaat je echt helpen om het uh, op, op de juiste manier te doen en daar heel veel resultaat mee te halen. Ik ben Ingrid van en ik help ondernemers om hun product of dienst beter te verkopen. Uh, Succesvolle Verkopen is de naam van mijn bedrijf en uh, ik richt mij vooral op de ondernemers, zelfstandige ondernemers, die vanuit passie met hun bedrijf zijn begonnen, maar ja, dat verkoopgesprek eigenlijk niet zo goed in hun uh, vingers hebben. Dat soms ook nog helemaal nooit gedaan hebben. En uh, ja, ik help hen uh, om uh, daar meer resultaat uit te halen. Nou, ik ben met video aan de slag gegaan omdat ik merk dat uh, ik schrijf heel veel blogs en uh, tips, quotes en uh, die worden best goed gelezen. Maar het verhaal overbrengen kun je met video gewoon zoveel beter. Dus ik vond dat ik al heel lang dat ik met video moest gaan beginnen en dat heb ik nu gedaan. Dus, uh, en het werkt, dat is hartstikke leuk. Nou, de masterclass van Noor uh, heeft, voor mij, uh, heeft mij ertoe gezet om, om het uiteindelijk te gaan doen. Want ik zat er eigenlijk al heel lang tegenaan te hikken: van ja, het moet. En ja, met je gezicht in beeld. En heel naar jezelf kijken en zien wat er allemaal niet klopt. En, en ik heb bij Noor op de masterclass gezegd: Ik ga morgen een video opnemen. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik ook meteen online gezet. En dat heeft mij echt over een enorme drempel heen geholpen. Dus uh, ja, dat was echt heel fijn. Ja, voor mij was vooral het inzicht wat ik vooral heb opgedaan tijdens de masterclass. Ergens wist ik dat wel, maar Noor heeft dat voor mij wel echt heel erg bevestigd... dat het allemaal niet perfect hoeft. En uh, dat het dat ook nooit wordt en dat je gewoon moet gaan beginnen. En, en dat was wel voor mij het belangrijkste inzicht. En, uh, dus dat maakte dat ik, dat ik het ook ineens durfde en heb gedaan. En uh, tijdens alle uh, video's en uh, het, het online programma, ja, daar zit zo ontzettend veel informatie in. Echt heel praktisch, van hoe doe je het nou, waar moet je op letten, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Ja, dat was voor mij echt uh, uh, ook een enorme nieuw in de rug om ook, ook echt te durven. Van, ja, als ik het zo doe, dan is het gewoon goed en dan, dan, dan, uh, dan gaat het uh, goed komen. Uh, nou, mijn eerste het delen van mijn eerste video heeft mij echt concreet opgeleverd. Um, uh, ik had een training gegeven en ik heb aan het eind van die training uh, de deelnemers uh, geïnterviewd. Dus ik had meteen fantastisch mooie reviews en uh, die heb ik ook op LinkedIn gedeeld. Kwalitatief allemaal nog helemaal niet zoals ik het zou willen, maar de, de drempel was genomen. En, uh, um, ja, en dat heeft zoveel mooie reacties opgeleverd en dat heeft me ook toegezet om, om dat bij meer klanten te doen en ook andere onderwerpen in video's ja, te gaan opnemen. Ja, buiten het feit dat je echt video uh, heel belangrijk is, heeft dat me ook inzicht gegeven dat je... Ja, dat, je, dat er zoveel mogelijk is en dat er zoveel meer ook nog te doen is met zo'n video waar je het allemaal voor kunt gebruiken. Het is niet alleen een videootje op, uh, op internet zetten, maar ja, je kunt er zoveel, op zoveel manieren mee promoten en, uh, en, en ja, resultaat mee halen. Dus uh, al die mogelijkheden ja, die zaten allemaal in het online programma en ja, heel verhelderend en duidelijk. En uh, uh, ja, de mogelijkheden zijn eindeloos, dus dat is echt heel leuk. Uh, nou, wat ik heel leuk vind aan, uh, aan, aan de samenwerking met Noor is, en Noor doet het zelf ook, dus je, je, tijdens het maken van, van video's, tijdens het uh, ja, kijk van wat is nou mijn doelgroep, wat is mijn boodschap. Allemaal dingen die ook in de, in de, in de trainingen voorbij komen. Want het gaat ook over wat je zegt. Ja, die inhoud is ook heel belangrijk. Heb ik heel veel gekeken naar ook video's van Noorden. Ik dacht van oké, okay, je roept dit nu. Hoe doe je dat dan zelf? Ja, dat is zo leuk. Want ja, dat, dat, dat is ook voor mij een voorbeeld van ja, hoe, je, hoe het goed is en hoe het werkt. En dan zie ik ook wel dat af en toe dat ik denk. Ja, uh, oké, okay, dit is ook niet perfect. Dat hoeft ook niet. De boodschap is goed en dat is waar het om draait. En nou ja, dat vond ik heel fijn. Ja, dit is een, een manier van communiceren waar veel meer ondernemers uh, ja, gebruik van moeten gaan maken en veel meer resultaat mee kunnen behalen. En als je dat bij Noord doet, dan krijg je zo'n goede begeleiding en dan ga je ook over die angst heen en dan ja, krijg je feedback op het filmpje wat je gemaakt hebt. Waardoor je ook weer weet van oké, okay, die dingen oh, net even anders en ja, dan heb je het gewoon goed staan. En uh, ja, hier kunnen echt veel meer ondernemers uh, gebruik van maken.